Ja, hallo! Ik ben DJ Airship en dit is mijn YouTube kanaal DJ Airship Epic Video Channel. Vandaag is het keer zonder mij in beeld. Dus, heb ik er wat op gevonden? We gaan vandaag gaan we het met muziek doen. Ik heb een leuk idee, want ik heb natuurlijk al een liedje klaar. En ik vind zelf dat ik best goed ben in muziek maken. Daarom uh, ga ik dat uh, eerst even voor jullie doen. Ik zet hem even op deze. Hij staat nu op de Base. Uh, ja, dit, dit is een liedje wat ik heb gemaakt met de naam Winch Club. Dat is niet waar. Hij komt wel zo op YouTube te staan. Denk ik tenminste. Ik hoop dat ik daar geen schending mee krijg. En ja, laten we beginnen. Laten we beginnen met de Base. Heel mooi in elkaar, zoals je ziet. En die, die die heb ik dus heel makkelijk gemaakt eigenlijk. Ik moet even aanklik. Dit is de technie, dit is de technabase. Je denkt waarschijnlijk, oh, dat is ziek makkelijk, maar dat is het dus niet. Je moet dus eerst helemaal de bovenste doen, van B4 tot naar C5, naar D5, E5 en F5. Eerst de hele bovenste rij moet je doen, en dan pas die onderste rij erbij pakken. Als je dat niet zou doen, dan klikt die heel anders. Dat had ik wel een keer in de volgende video horen. Maar dit is de techno zo, dit, dit is eigenlijk de baslijn van het liedje dan gaan we over naar de Stella Keys ook al, ik heb alle dames van de club gebruikt dit dit, dit is de key dit is de key en daarmee kan ik een piano geluid laten horen, hij staat nu ook een piano en bij Stella heb ik er dan dus dit van gemaakt. En dat heb ik eigenlijk zo een beetje oude geluiden, een beetje oude geluiden gedaan. Bloomkick, die hoor je zo meteen in het liedje. Dit is de Disney Build Up. Die kan ik wel even laten horen. Dat is eigenlijk gewoon een toon van FL zelf. Dan hebben we hier, hebben we de Lila Melody Plug. Dat is eigenlijk gewoon een plucky. Zoals ik noem, ik noem het een plukkie. Dat is wel een geniale toon. Moet ik kan hem even terugzetten. Zo. Komt ie. Ik vind het dus heel erg op een plukkie uh, lijken. En qua geluid klinkt het ook als een plukkie maar dat is dus de plukkie van Lala. Best wel een mooi toon. Is, is met de poison gedaan. De poison. Dan gaan we nu over eh, naar eh, de muusa boventoon. Dat is hetzelfde, alleen is dat eigenlijk dezelfde toon als die lala melody. Plak, I. Plaki. Lala melody plaki, sorry. Maar goed. Deze is eigenlijk dezelfde toon, alleen dan deze heet Mortal Kombat en deze klinkt dan ook heel anders. Sorry, ik kan er niet zo heel veel aan doen dat mijn computer af en toe wegvalt. En dan hebben we de lale ondertoon, dat is een morphine. En die heeft dezelfde toon, maar die klinkt zo. de ondertoon. Ik Hij het een beetje weggestopt als het ware. En dan ga ik nu een stukje van het liedje laten horen. Nog zonder de tekst. ...nog zonder de tekst. Die krijgen we zo meteen pas door. Vanaf hier. En dan klikt het wel met elkaar. ik het nu laat horen met de tekst een beetje de uitleg van week hoe het in elkaar gezet en ik laat nu een stukje van het hele dit is, eigenlijk een hele, dit is het hele liedje vooral het einde is is, vooral, is wel grappig gedaan moet ik even zal ik de, de beeld op zetten? opzetten. <adviser potenlocken> als je het liedje leuk vindt, je kan het beluisteren op mijn, uh, mijn uh, muziekkanaal op YouTube, DJ Airship Music. En als je daar naartoe, toch naartoe gaat, abonneer je gelijk even op Music Recordings, Major Strapsters en op Avalanche Official Music. En uh, dan zijn we ook weer blij. Uh, vond je deze video nou leuk? Geef hem een like, duimpje omhoog.